Middag, het is vandaag donderdag en dat betekent weer een nieuwe weekvlog. En ik, het is al eind van de middag, het werk gaat al bijna op en ik heb de hele dag eigenlijk gewoon weer gewerkt vanuit huis. En ik moet nog even één ding afkrijgen voordat ik uh, mijn computer wegleg, en dan ga ik me klaarmaken. Want ik heb vanavond een frapparty party. Het is lastig een vrijdag. Ik weet niet waarom ik denk omdat Springbreak begint dit weekend. Dus ik denk dat de datum dit keep is. Maar ik heb er zin in. Ik ga er naartoe met Jess, uh, Serena. Dat is een fleetje van Jess. En Taylor. En Taylor en Jess mijn mij het team. Dus ik heb er zin in. En and... hoop dat ik het van niet vergeet wat voor En mijn werkdag zit er al op. En ik ga even naar de buiten. Even in ieder geval wandelen. Misschien nog even wat loopoefeningen doen. Of rennoefeningen zeg maar. Uh, maar mijn schenen toen de laatste dagen best wel veel wijn. Dus ik wil het niet overbelasten. Um, dus ik moet even kijken hoe en wat, wat ik uh, ga doen. Maar ik moest sowieso moest ik even naar de winkel wat halen. Um, dus ik dacht dan ga ik even... Sowieso... Rondje lopen buiten. Misschien open. Ik heb wel mijn hardloopspullen aan. En het is best wel koud buiten. Dus vandaar dat ik een bodywarmer aan En het niet heel mooi. Kijk. Kijk, het ziet er een beetje grauw uit. En het heeft vandaag de hele dag geregend. Maar het is nu wel droog. Dus ik ga nu even naar buiten. En eventjes kijken of het lukt om te rennen. En anders ga ik gewoon even lekker rondje lopen. Even naar buiten in ieder geval. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik ben nu onderweg naar de supermarkt. Ik uh, loop eerst even naar de Lidl toe, daar komen we dus eerst langs. Dus ik hoop dat ze daar alles hebben wat ik nodig heb. Ik heb in ieder geval een lijstje met wat ik nodig heb, dus ik ga even kijken of ze daar alles hebben. En anders loop ik door naar de Target. En uh, ik heb vanochtend eigenlijk twee uur lang met de familie gefeest staan. Was gezellig, moesten even wat dingen bespreken en ze van mij even wat dingen zien. Het is leuk. En nu. Ik weet niet wat ik um, um, het achter mag laten gaan. Check. Maar nu loop ik even naar de supermarkt toe. En daar heb ik niet hele bijzondere plannen. Dus ik heb best wel gezegd. Het is spring break. Ik weet dat het een aantal zijn op spring break. Ik heb geen spring break, want ik heb een massage. Um, dus ik wil eigenlijk dit weekend eigenlijk gewoon gebruiken om lekker te chillen. Filmpjes te kijken, um, uh, mijn boodschappen te doen, was te doen. Um, ik wil sporten. Um, dus dat ga ik eigenlijk voornamelijk doen de komende dagen, twee dagen. Uh, Stekentje dus en sporten. daar heb ik al zin in. Ik heb niet heel veel zin om uit te gaan met de mensen die er wel zijn. Maar weet ik weet niet. Ik vind het gaan in de Ik vind het leuk. Maar niet heel bijzonder of zo. Dus voornamelijk vind ik het gewoon veel gedoe. Um, en lilla, eh, eh, ja, het is op zich wel leuk, maar het is niet leuker dan Amsterdam bijvoorbeeld. Dus ik ja, moet er zoveel moeite doen. Als ik het niet bijzonder vind. Uh, zeg maar, ik vind het leuker om naar de huis... Parties, de huisfeestjes uh, te gaan. Of de fair parties bijvoorbeeld. Of pj's. Want dat zijn dingen die je in Nederland niet hebt. Dus ik ga dan liever op donderdag daar naartoe bijvoorbeeld. Dan in het weekend uit in die museum. Dus nee ik ga lekker sporten. En boodschappen doen. En dat is het eigenlijk. En misschien dat ik nog... Ik heb zin in een Starbucks. Ik weet niet waarom. Ik heb zin in een ijskoving. Dus misschien had ik dat nog even gehaald ergens. Um, en het is lekker weer. Het is, best, het is frisjes. Het is maar rond de 10 graden. Maar de zon schijnt. dus de zon is best wel prima. Um, verder heb ik niet heel veel te vertellen. Het is niet een heel bijzonder weekend. En... Oh ja, daar heb ik wel echt super veel zin in. Over anderhalf week komt al. Zeg maar niet aankomende dinsdag, zeg maar die dinsdag erna. Volgens mij als dit online komt, is het er al. Dus daar heb ik super veel zin in. Dat wordt super leuk. En dan gaan we dus ook best wel veel uit. Dus daarom heb ik ook zoiets van. Weet je, prima om nu even lekker twee weekenden niet heel veel bijzondere plannen te hebben volgend weekend zijn um, mijn vriendinnen hier ook naar Florida, was ik ook meegevraagd. Maar. Dat zou betekenen dat ik vanuit Florida moest werken. En dat ik alleen de zaterdag vrij had. Want zondag rijden is alweer terug. Um, dus vond ik het gewoon niet waard. Um, als zij dus allemaal leuke dingen doen. En ik moet werken. En als ik de hele dag in de Airbnb of hotel. Ik weet niet wat ze doen. Dus. Dan ben ik ook een weekend alleen. Maar prima. Komt goed. Want het weekend erna. Komt Minken. Of het weekend dit van na. Nou, dus dan ben ik het een week met Minken. Dan gaat Minken een paar dagen naar New York. En dan ben ik weer een weekend met Minken. Dan ben ik... Uh, weet ik nog niet wat ik dat weekend erna ga doen. Dus ik wel. Het weekend erna heb ik hockeytoernooi in Virginia Beach. Dus dan ben ik ook het hele weekend weg. En het weekend erna is, of het een paar dagen later, is Sienna er al. En daarna ga ik naar huis. Dus echt eind einde is in zicht. Het is best wel gek. Ik heb best wel zin om naar huis te gaan, op zich. Ehm... Um... Maar het komt gewoon puur omdat mijn housing gewoon niet... Even wisselen van armor. Uh, mijn housing is gewoon niet heel leuk. Um, dus dat en als ik terugkom, dan heb ik al een plan, zeg maar. Van ik heb een baan. Dat begon gewoon niet zelf, maar ik heb een baan. Um, dus ik ga daar lekker aan de slag, waar ik ook heel veel zin in heb. Um, ik ga ergens anders ook wonen. Dus daar heb ik allemaal zin in. Dat is allemaal super leuk. Dus het is ook zeg maar ook dat ik uitkeek naar de volgende stap of zo. En het um, is dus, dus niet dat ik thuis kom en niks te doen heb. Dus dat denk ik dat het ook al mee had. En nu heb ik ook een beetje het gevoel zeg maar. Het is gewoon iets heel stoms kleins. Maar dan zit ik bijvoorbeeld te kijken wat ik wil eten de komende dag bijvoorbeeld. Of die avond of de dag erna of zo. En dan ga ik een recept opzoeken. En dan zijn het allemaal. Heb ik kruiden nodig. Maar ja, ik ga niet al die kruiden nu kozen. Maar ik kan niet. Het klinkt misschien een beetje zonde. Of hoe ik het uitleg. Maar ik heb het gevoel dat ik een soort van. Niet verder kan ofzo. Bijvoorbeeld ik kan, geen... nou, ik kan het wel kopen. Maar dan zou ik het letterlijk voor één keer gebruiken. En dan misschien pooi ik de rest weg. Wat ik een beetje zonde vind. Dus ik kan niet. Omdat, Omdat dit, dit tijdelijk is. Voel ik een beetje alsof ik. Vast zit. Het klinkt... Ja, ik weet niet of ik het goed uitleg. Maar ik hoop dat iemand me begrijpt. Maar... Zeg maar, ik kan niet verder of zo. Want... Ik kan... Dingen hier niet kopen, want... Um, ik ga bijna naar huis. Dus uh, dat betekent ook gewoon spullen voor mijn kamer bijvoorbeeld. Of... Um, nou, dingen voor de keuken. Zeg maar, ik kan... Niks kopen, want ik ga bij mijn huis, dus het is allemaal gewoon een beetje waardoor ja, ik hou dat je het Ik leg het niet goed uit, kan het ook niet uitleggen, maar dit zit zo tegen mij. Ik loop weer buiten, het is echt een soort uh, maar ik loop dus nu buiten, en het einde van de dag, en ik ga even ik buiten. Het enige hier. Goedemiddag, het is vandaag zondag. En ik heb vannacht niet heel veel gedaan. Ik heb eigenlijk. Um, ik heb met minke eerst een hele tijd gefeest. Dan denk ik bijna twee uur of zo. Uh, we hebben denk ik ook even bijgeklet. En uh, Minken komt aankomen dinsdag over een week. Dus we hebben even een soort van. Kleine planning gemaakt met wat we ongeveer willen doen. Wat zij wil doen en hoe en wat. Dus daar hebben we veel over even levens bij gepraat. We hadden veel bij te kletsen. Um, dus dat heb ik gedaan. Daarna heb ik met de familie weer gefeestuimd En heb ik ondertussen brood gebakken. Het staat nu, ik heb het eerste brood afgebakken en gesneden. En toen dacht ik van, ik ga hem nog even inbakken. Want ik had er best wel veel gist over. En ik probeerde het eigenlijk opmaken voordat ik wegga. Dus uh, ik heb nog even een extra brood en dat staat nu te reizen. En verder heb ik niks gedaan. Ja, ik... wat heb ik verder gedaan? Dat was heel raar. Ik ging gisteravond echt om half twaalf slapen, dus best wel vroeg. En toen werd ik vanochtend echt een soort coma wakker. Toen keek ik was het half twaalf ook. Ja, gisteren half twaalf ging ik slapen en vanochtend werd ik om half wakker. Ik dacht van He, heb ik twaalf uur geslapen? Hoe kan dit? En toen ging ik douche snel. En toen dacht ik, oh ja, de klok is hier een uur voor uit te gaan. Dus nog heb ik echt ziek lang geslapen. Ik heb elf uur geslapen. Maar blijkbaar had ik het nodig. Ik wist niet dat ik zo moe was. Maar blijkbaar had ik het nodig. Dus, um, dus vandaag, eigenlijk gewoon veel gefeest. Ik heb met de FAM en met Mink. En brooden gepakken. En de was gedaan. En ik heb één was nu gedaan, maar de deken heb ik gewassen. En straks even naar Ik ga nu zo sporten. En na het sporten ga ik dus mijn kleding wassen. En kan ik mooi mijn sportkleding meteen mee wassen. En verder is het ook niet zo heel mooi weer. Het staat heel dat regen, maar het, het ziet er gewoon droog uit. Dus, dus ik ga wel zo even sporten. En dan zit het weekend er weer op. Ik sta nu op het uh, sportveld. Waar ik uh, aan het hardlopen ben. Zeg maar gewoon heen en weer wat dingen aan doen. Want als ik dus op de stenen hardloop of gewoon buiten, zeg maar op de straat nu merk ik dat ik gewoon heel veel last geeft van botten, zeker En dat is ook van veld, dat doe ik, valt dus best wel mee. Dat is dus daar ik hier ik het hier. Het vlak bij een vliegveld, bij Royal Wagon. Daar is het bij, dus, dus er vliegen hele vliegtuig over. En normaal gesproken vliegen ze, de andere keer vliegen, vliegen, ze telkens, zeg maar, op, maar nu komen ze stelkens aan. En dan maken ze zo, ze komen daar aan en dan maak je zo'n bocht. En dan is daar een video van. Dus dat zal ik even inzetten. Maar ik ga even door Goedemiddag. Het is vandaag maandag. En ik ben weer thuis aan het werk. En... Het is niet zo'n bijzondere dag. Ik ben gewoon heel erg aan het werk. En vanavond... Het is spring break. Dus eigenlijk begint Hukim. Maar ik ga met Arena en met Will. Ik heb toch afgesproken om te gaan. Uh, dus ik ga vanaf van de naar Fairfax. En hij haalt de arena me op bij Vienna bij het metrostation en dan gaan we een soort van even trainen, want we wilden wat dingen oefenen voor de wedstrijd we hebben over twee weken wedstrijd en wilden daarvoor wat dingen oefenen dus dat gaan we. doen. goedemorgen. het is vandaag dinsdag en ik loop al om de hoek van mijn kantoor en al in Washington DC en Vandaag werk ik het hele dag op kantoor en ik denk dat ik daarna naar de sportschool ga. gym van mijn gebouw. En dit was mijn outfit vandaag. Het rode pak. Want ik... ik maak hem wel vaker aan gehad in de vogel. Maar iedereen vindt het hier. Zeg maar, ik krijg altijd best wel veel complimenten over. En ik vind hem ook echt heel leuk. Ik had vandaag dus veel meetings. Dus ik dacht ik vind het wel leuk om dan een beetje representable te zien. En nu ga ik even omkleden. Ik heb net mijn free workout ingenomen. En nu ga ik even omkleden. En dan sporten. Oh ja, en we hadden vandaag. Het is vandaag Pai Day. Want het is 14 maart. Dus dat is hier 3.14. Wat dus gelijk staat aan Pai. Uh, 3,14. En daardoor was vandaag allemaal pizza. En uh, pies hadden mensen ge, gekocht en ge, gemaakt. Dus uh, we hadden allemaal pies en pizza. Dus het was wel grappig dat dat hier. Ik wist wel dat het bestond, maar. Niet dat het werd gevierd, maar blijkbaar hier wel. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik loop weer naar het kantoor. Het is echt ijskoud en het waait, zoals je ziet. Maar ik heb vandaag weer nee, oh, kantoor. een kantoordag. Goedendag, kantoor. Ik heb, kantoor. ik heb vanavond geen hoekie voor springbreak. Ik ben de vroeg nu aan het eind en ik zie dat ik deze ben vergeten afsluiten. Dus allemaal weer bedankt voor het kijken naar deze vlog. Deze week. Tot ziens.